Zo'n zeven jaar, vanaf het moment dat ik mijzelf ging verdiepen in high-end ondernemen, was Noor daar ook. Ook zij was getriggerd door high-end ondernemen en daarin hebben wij samen opgetrokken. Sinds anderhalf jaar, ongeveer, ik wist het niet meer precies, werken wij nauw samen op het gebied van videomarketing. Het afgelopen jaar heeft Noortje videotestimonials opgenomen van mijn klanten. Niet alleen ik was erg enthousiast over het resultaat, maar ook mijn klanten waren laiend enthousiast over hun eigen video. Nou, dat is leuk als klanten hier gewoon gaan hebben Wat een mooi, toffe video die ze voor jou hebben opgenomen. Ja, dus dan doe je echt iets goed. Precies, Cynthia, ja, Noortje is echt een vakvrouw. Samen ontwikkelt zij een heldere strategie met je. Met je feilloos de juiste beelden vast te leggen en de juiste vragen te stellen, zodat de transformatie van klanten heel helder naar voren komt. En dat is inderdaad namens klaar zijn ontvang je heldere feedback over hoe je deze beelden op diverse effectieve manieren in kunt zetten voor je marketing zodat je je video testimonials en andere video's ook echt optimaal benut. Nogmaals Noortje is een vakvrouw, maar ook een heel fijn mens. Flexibel, betrokken, relaxed en altijd bereid alles eruit te halen wat erin zit. Je voelt je al snel op je gemak bij Noortje en dat helpt ontzettend als je gaat filmen. Inmiddels heb ik Noordje toe mogen voegen aan mijn eigen exclusieve expertteam, kennis-expertteam, en daar ben ik ontzettend blij mee. Videomarketing is absoluut nodig in deze tijd, maar wat voor mij interessant is, is dat Noordje de specifieke kennis en expertise heeft van high-end ondernemen. Want dat vraagt echt ook een specifieke en andere strategie dan normale videomarketing. De opgenomen testimonials van klanten hebben mijn expertstatus dus echt de volgende boost gegeven. Wat ik vertel wordt nu ook onderbouwd door verhalen van klanten, dit helpt al vele klanten veel sneller over de streep. Noortje, ik hoop dat we nog lang samen mogen werken. Heel erg bedankt voor alles tot nu toe al. We lachen ook heel veel samen, maar heel leuk. En ik kan jou, Noortje, Joma, dan ook van harte aanbevelen.